Klik in de paarse balk op Beheer en kies voor keuzemenu. Deze vind je onder het kopje Geavanceerde opties. Klik op Toevoegen en ga akkoord met de kosten die bij deze module horen. Geef je keuzemenu een naam en een beschrijving, in dit geval keuzemenu hoofdnummer. De time-out is de tijd die de bellers hebben om een keuze te maken. 10 seconden is hier een prima tijd. Bij aantal poging geef je aan hoe vaak de beller mag proberen een keuze te maken. Het beginbericht is het geluidsbestand dat bellers te horen krijgen. Hierin geef je aan voor welke opties gekozen kan worden. Ik kies voor het bestand keuzemenu. Deze heb ik van tevoren al opgenomen en aan mijn geluidsbestanden in Freedom toegevoegd. Het foutbericht is de melding die de klanten te horen krijgen als ze geen of een ongeldige keuze maken. In Time-out-bericht krijgen bellen te horen als ze afhankelijk van de time-out geen keuze maken. Deze twee berichten zijn optioneel. Ik kies ervoor om geen van beide in te stellen. Als je klaar bent, klik je onderaan op Opslaan. De basis voor de keuzemenu is nu klaar. De rest bouw je op in het belplan. Klik hiervoor in de paarse op Belplan en selecteer het nummer waar je de keuzemenu in wilt zetten. Kies dan voor belplan toevoegen. Ik kies voor het nummer die eindigt op 130, omdat dit het hoofdnummer is. Ik geef dan ook aan hoofdnummer. Kies bij stap toevoegen voor keuzemenu en selecteer het keuzemenu dat we net gemaakt hebben. Er openen zich nu twee vakjes, optie N en optie Mislukt Overige. Ik begin met het invullen van de opties. In dit keuzemenu kunnen klanten kiezen uit twee opties. Optie 1 is receptie en optie 2 is facturen. Klik, klik bij de optie op de drie puntjes en kies voor wijzigen. Nu kun je aangeven welke optie de eerste keuze is. Ik kies voor optie 1 en klik op opslaan. Nu kan ik een stap toevoegen. Ik kan dus aangeven wat er moet gebeuren als klanten op 1 drukken. Ik wil dat de telefoon 30 seconden gaat rinkelen op toestel 202. Ik klik bij stap 1.1 op wijzigen en selecteer hier VoIP account 202. Voor de zekerheid wil ik een extra stap toevoegen. Als toestel 202 niet opneemt, dan gaat het gesprek door naar 201. Ik kies voor stap toevoegen en zet toestel 201 erin. Optie 1 is nu compleet. Ik ga verder naar optie 2. Hiervoor klik ik op optie toevoegen en selecteer ik optie 2. Ook hier vul ik in wat er moet gebeuren als klanten op toets 2 drukken. In dit geval mag de telefoon een minuut overgaan bij belgroep 401. Als deze niet opneemt, dan wil ik graag een voicemail. Nu moet ik alleen nog invullen wat er moet gebeuren als bellers geen of een verkeerde keuze maken. Dit doe ik onder optie overige slash mislukt. Ik kies ervoor om een jump te maken naar het begin van het belplan, zodat bellers het geluidsbestand met de verschillende keuzes nogmaals te horen krijgen. Ik klik op de drie puntjes en kies voor wijzigen. Bij de eerste stap kies ik voor jump. In het tweede vakje kies ik waar de jump naartoe moet gaan. In dit geval is dat stap 1. Het belplan met keuzemenu is nu klaar. Dus klik ik onderaan op opslaan.